Hé, hey, Black Jack! Kijk eens Black Jack! Kom Kijk eens Black Jack! Goed zo Black Jack! Hé hey, Roosje! Hé hey, Roosje! Ik grois naar jullie toe. Hoor oh, een bel! Komt Blackjack erbij? Ja, Blackjack. Ik durf niks doen, natuurlijk. Die ieder wat in mijn jas zit. Kijk eens, Blackjack! Hé, hey, Blackjack! Goed zo, Blackjack! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Oh, Blackjack! Jos is er niet. Ja. Nee, dat is zien. Dat kunnen we niet van de is wel leuk. Hé, hey, Roosje. Oh, Roosje. jij hebt al een wortel. Zie je het? Kijk eens, Roosje. Kijk eens. Oh, Roosje. Hé, hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Goed zo, Blackjack.